Yogas <tie> van Almazormanel. Mijn naam is Bart en leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op dit kanaal. Ik heb vandaag zo'n epische video voor jullie. Echt holy shit. Het heeft allemaal te maken met het volgende. Ja. En nu denk je van, maar dit is gewoon alweer een pakketje. En je maakt ongeveer bijna elke week een unboxing video. Dus waarom is dit dan speciaal? Dit is speciaal. Dit is zelfs zo speciaal dat ik niet één, maar twee camera's gebruik. Ja, zo speciaal is het. Hier zit zoiets leuks in. Wat ik eigenlijk wilde wachten tot ik 5000 abonnees had. Maar deze kwam eerder binnen dan dat ik 5000 abonnees had. Dus nu ga ik hopen dat ik door deze video 5000 abonnees krijg. Ja, want hier zit zoiets lijps in. Ik kan niet wachten om hem open te maken. Maar voordat ik dat ga doen, zitten we momenteel in een bijzondere tijd. We leven met een avondklok, lockdown. En ik heb gezegd, weet je wat ik ga doen? Als er een avondklok komt, zorg ik ervoor dat je elke dag van de week leuk entertainment hebt. Wat jij kan doen, is mij gaan checken op Twitch... Want vanaf vandaag ben ik elke avond om 8 uur live. Ik weet niet voor hoe lang ik het ga volhouden. Maar in ieder geval, de komende week ben ik elke avond om 8 uur live. Twitch.tv is almost normal. En wil je graag weten wat er allemaal gebeurt. Dit is ongeveer wat er allemaal Heb in mijn stream gebeurt. Maak wat even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij. Zeg me wat moet ik doen, want ik wacht op die zoen. Kom vanavond bij. Dat is die kutvogel de hele tijd! Thomas het 1 euro, dan dit maar ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei gewoon door.. ei ei ei ei ei ei, ei Het gaat gewoon nog eens door! En naast dit lachen hebben we natuurlijk ook veel ups! Ik ben veel aan het praten, veel aan.. Oh, Dit is zo ze. Oh, yo, dat was lekker. Heel hoog. Ik doe UAV aan, even. Oh, achter ons, gewoon oh, iemand. Voor ons, voor ons. Achter ons, dood. Hij zich op. Voor ons was okay. Ik zag je op de UAV, jongen. Dat was, wacht even. die play was echt ziek, ouwe. Yo, hey, ze stond er gewoon en ze gaat er gewoon op af. Nu wel. Oh, shit. Oh, shit. Wow, binnen. Oh, shit. Oh, over diamonds. Oeh! Nee! Oh shit! Oh nee! Maar naast al dat lachen gebeurt er ook wel eens... Um, nou ja... Dit. Dit is niet hoe het gaat! Hey!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 ja, hoor! Hoezo zit er ook in de Bro, weet maar je ja? dat? Ik wil een daar... hoe heeft hij mij hier? Ik... Nou ja, ja, sorry. Ik kan daar echt niet tegen. Dat was zulke bol, en Fucking... Jongen, het is maar een geest, jongen. Die doet toch niks. Hier, hallo. <laughs> fuck Oh nee Oh je... Nee Nee Ik heb geen dak <laughs> Ik heb geen dak Dat is toch helemaal cool Dat is toch helemaal cool Ja ik bedoel Het is gewoon leuk Het is gewoon lachen Kom zeker langs, want ook daar ga ik lekker fingerboarden, Maar ben ik vooral veel aan het gamen. Mocht je dat ook leuk vinden om te zien. Is dat natuurlijk de plek om naartoe te gaan. Join ook gelijk even de Discord trouwens. Want uh, in de Discord gaan we ook leuke dingen doen. Gaan we samen skaten. Uh, ik dacht aan een skate toernooi. Het lijkt me leuk om allemaal andere dingen te doen op Discord. Kom gewoon sowieso chatten. Ik heb een speciaal fingerboard kanaal. Waar je tricks kan droppen. En het lijkt mij juist leuk om daar al onze vragen over fingerboarden te kunnen beantwoorden. En ook gewoon de community kan laten groeien. En dan gaan we gewoon daar... Gewoon lekker chillen. Kan je ook gelijk zien wanneer ik upload of live ben. Uh, dus ik zie het als een win-win situatie. Join het ook even. Het link staat in de beschrijving. We gaan nu weer verder met de video. Let's go. Alright. Het is tijd. Het is tijd. Oké, okay, ik, ik ben echt heel erg hyped hiervoor. Het heeft heel lang geduurd. Ik ben hier denk ik al sinds november mee bezig. Zonder grap. Ik heb er twee maanden op moeten wachten. Dus sorry dat ik jou nu twee minuten laat wachten. opdat ik hem open maak. Maar hier gaan we dan. Hier is mijn oprechte reactie. Van dit pakketje. Het is helemaal vanuit Colombia gekomen. Dus ik hoop dat het gewoon helemaal heel is. En dat tijdens deze tijd met alles wat er gaande is. Oké, okay, hij is open. Voordat ik verder ga met het openmaken van dit pakketje wil ik Simple Dex enorm bedanken. Jullie hebben dit mogelijk gemaakt. Thank you Simple Dex for making my dream come true. Heb ik mijn eigen almost oh, normal bordje. Ik ga hem openmaken. Oh shit. Het zit ook echt in een pakketje. In een pakketje. Zit er verder nog wat in? Nee, dat is hem. Ik weet wat het is. Oh, het is hem echt. Even kijken. Ik kan het zo. Op deze camera kan je het een beetje zien. Dit zit erin. Ik ben zo hyped. Dit is echt insane. Hier zit hij in. Het dekkie. En dan hebben we ook... Een setje... Niets minder dan een setje Dynamic Trucks. Ik heb zelf nog nooit Dynamic Trucks gehad. Hij had het als optie om erbij te nemen. En ik dacht, weet je wat, fuck it, ik ga dat gewoon doen. Ik neem een setje Dynamic Trucks erbij. Zodat ik dat ook een keertje heb. Zodat ik dat ook een keer kan proberen. Want ik heb natuurlijk altijd Black River Rams Trucks. Nu ook eens een setje Dynamic Trucks. Even kijken, hij heeft mijn naam er tof op geschreven. Barend met een skateboard eronder. Even kijken of je het een beetje kan zien. Ja, ik hoop het, ik hoop het. Verder is dit leeg. Ja, dan is dit toch het moment. O, ik ben zo benieuwd. Oh, ik, ga hem jullie laten, ik ga hem door jullie eerst laten zien. Zo. Ik ga hem omdraaien. En dan gaan we. Damn. Why, yo. Holy shit. Holy shit. Holy shit, bro. Oh. Oké, okay, dit gaat stom klinken, maar ik word er zelfs een beetje emotioneel van, gewoon. Oh, wauw. Dit is echt een droom die waar komt, gewoon. En het is nog maar een begin. Oké, okay, uh, ik ga dit even voorlezen. Handcrafted woodpiece. En uh, standaard tekst. Niet heel bijzonder. Het boekje. Niet heel bijzonder. Even kijken, er staat bij. Hij is wel een beetje gekreukeld. Dat is wel jammer. Dat is wel jammer. Um, van uh, Alexis Alvarez. Uit Colombia. Alex, thank you so much. Laten we kijken naar dit bordje. Sowieso één plakje riptape. FPS, extra smooth. Oh, shit. Oh, wow, en het simpel logo zit er zelfs in. Ja, dit gaat er sowieso op. Oké, okay, uh, ik ga nog zoom close-ups doen. Dus wees gerust. Hier gaan we dan het bordje. Wow. Huh. Holy shit. <laughs> wow. Hij is zo so clean. Ik ga hem dichterbij halen. Wacht even. Ik ga hem even helemaal dichtbij halen. Dit moet jullie gewoon van dichtbij Holy shit. Wat een boordje. Hij ziet er zo gaaf uit. Oké, okay, ik liep dus naar mijn camera toe om jullie te laten zien hoe vet hij eruit ziet. Toen heb ik gelijk maar even meneertje Simple Dex gebeld. Want uh, ja. Jullie moeten gewoon weten dat ik er gewoon zo blij mee ben. Hij moest het ook gewoon weten. Ik denk, weet je wat, ik bel hem gelijk even op. Ik heb hem gebeld op Instagram. Ik ga hem nog één keer een goede close-up geven. Zoals je kan zien, hoe gaaf is dit bordje? Dit is de andere kant. AN ah, in het diamanten logo. Ja, zo vet. Hier is nog een kleine close-up van hoe de Dynamic Trucks eruit zien. Ook dat ziet er gewoon goed uit. Ja, die zijn super nice. Witte bushings past perfect. Oké, okay, daar ben ik weer. Ik had een heel stuk nog opgenomen. Alles wat na de close-up kwam heb ik nog opgenomen. En uh, hier sta ik weer, want alles was niet in focus. Ik hoop nu wel. Ik heb in de tussentijd in die video de, de Dynamic Trucks nog uitgepakt. Die liggen hier. De Diamond heb ik wel in close-up laten zien aan jullie. Die zien er wel super tof uit. Ik kan niet wachten om ze erop te zetten. Maar ik zal even nog heel even snel doornemen met jullie wat ik er allemaal nog meer bij had. Want het bordje was niet het enige. Ik heb ook nog een stukje hout. Viniër Dus dit is een stukje hout waarmee ze vingerboards maken. En daarop staat keep it simple. En op de achterkant staat thank you Barend met zijn handtekening. Super super vet. Uh, verder heb ik het stukje riptape natuurlijk met het simple logo erop. Aan de bovenkant. Misschien dat ik die erop plak. Misschien ook niet. Ook heb ik er wat stickers bij. En in die stickers heb ik simpel stickers. Gewoon wat grotere simpel stickers. En een sticker velletje. Met daarop uh, allemaal stickers. Met zo'n Supreme uh, logo. Maar dan simpel. En allemaal dat soort dingen. Super vet. Simpeldex.co. Dat is in ieder geval waar ik dit bordje vandaan heb. Ik zal jullie even een klein beetje het verhaal vertellen. Over hoe dit allemaal is ontstaan. Want het is echt super tof. Halverwege november. Kwam ik op Instagram een account tegen. Die fingerboards maakte. En ik vond deze fingerboards er zo enorm gaaf uitzien. Dat ik gewoon dacht, oké okay, zo eentje moet ik hebben. Maar op dat moment dacht ik wel van... Hmm. Ja, weet je, ga ik bericht sturen, ga ik het niet doen, ga ik het wel doen. En toen zag ik dus op een gegeven moment dit dekje. Dit groene dekje was zo gaaf. Ik moest hem delen. Ik had hem ook allemaal naar allemaal vrienden gestuurd van... Yo, deze moet je zien, deze is super vet. En daardoor heb ik Alex een berichtje gestuurd en heb ik gezegd... Bro, ik wil ook een eigen custom-made board. Uh, kan jij die voor me maken? En zei, natuurlijk kan ik dat voor je maken. Hoe wil je dat hij eruit gaat zien? Nou, ik kwam natuurlijk gelijk met dat groene boordje van, dit is wat ik wil. Dit vind ik super vet. Dus toen gingen we het proces in van, oké, okay, hoe wil je het er dan uit laten zien en dit en dat. En ik heb dus bijvoorbeeld ook gekozen voor de design om een logo er op deze manier op te doen. Ik heb mijn logo naar hem toegestuurd. Hij heeft hem iets bewerkt. Maar hoe ging dat proces dan? Nou, heel simpel. Eerst kreeg ik de keuze, welk stukje wil je graag als onderkant? Toen kreeg ik al deze stukjes te zien van, hey, kies de beste. Nou, ik had er toen een gekozen, dat was deze, en dat is dus nu dit achtergrondje. En toen zei hij over de zijkantjes: oké, okay, wat voor plies wil je dan? Dus nou, hij heeft nu uh, zwart-geel, zwart-geel, uh, zwart-geel-groenachtig. En toen, uh, toen dacht ik van nou dat ziet er super goed uit. Dat heeft hij me ook gewoon netjes laten zien. Toen heeft hij me laten zien dat hij in de lijm zat. En toen had hij laten zien hoe de shape was geworden. En zo was het dus elke keer weer een stapje verder en een stapje dichterbij. En toen verder heeft hij me laten zien over het logo. Dat hebben we samen ontworpen en heeft hij er dus op gedaan. En toen ook de bovenkant. Hoe heeft hij dit simpel logo erin gemaakt. Dat heeft hij ook naar me toe gestuurd. Dat zien jullie nu ook. En toen was het toch het eindresultaat. Daar heeft hij een hele toffe poster van gemaakt. Ga die alsjeblieft allemaal liken. Zeg dat jullie van mij zijn gekomen. Geef hem de liefde die hij 100% verdient. Want wat ik hier in mijn handen heb is gewoon echt een stukje kunst. Het is zo'n gaaf bordje, Het voelt goed. Het ziet er echt heel mooi uit. Het is echt bizar. Op de foto zag hij er al vet uit, maar ik had niet verwacht dat hij er in echt ook zo vet uit zou zien. Dus ik ben hier zo enorm blij mee. Maar nu, ik denk dat ik hem gewoon niet eens ga setuppen. Ik denk eigenlijk dat ik hem uh, gewoon zo wil houden. En ik ga een mooie frame voor hem kopen. En ik zet hem op een frame, zodat ik hem gewoon kan bewonderen. Oké, okay, ik wil wel even een kickflip doen. We gaan wel even een kickflip check doen. Ik ga er in ieder geval deze hele avond naar kijken. Naar bewonderen. Want wat is dit een fucking vet ding. Ik vind hem zo vet. Alright, het is de volgende dag. Hallo. Um, ja, we zijn een dag verder. En zoals je kan zien, ik heb hem helemaal netjes uitgelegd. En na een hele lange tijd besluiteloos. En na een hele tijd niet weet of ik hem nou wel of niet in elkaar ga zetten. Dacht ik van weet je wat, fuck it. Ik doe het gewoon. Ik heb gaatjes gemaakt in de rip tape. Zodat je het A en wel erdoorheen kan zien. Uh, zodat dat er ook gewoon heel tof uitziet. Ik heb heel veel mooie foto's genomen, zodat ik altijd nog in ieder geval de documentatie heb van hoe die eruit ziet. Uh, ik heb er gisteravond de hele avond zo lang naar gekeken en ook, ook nu ik hem hier zo netjes in het licht heb. Ik vind hem er zo vet uitzien. Ik ga hem in elkaar zetten, zodat ik er in ieder geval één kickflip mee kan doen. En daarna, ja, ik weet niet, misschien dat ik hem wel gewoon heel, ga, heel veel ga gebruiken, want ik vind hem wel echt heel tof. Het is een stukje kunst, ga ik hem ophangen of ga ik hem gebruiken waar die voor bedoeld is. En uh, ja, dat is natuurlijk altijd nog maar een beetje van wat ga ik ermee doen. Dus ik ga hem in ieder geval in elkaar zetten nu om er een kickflip mee te maken. Ik heb er veel zin in en uh, ja, jullie gaan het zo meteen zien als die klaar is. Alright, Hallo. Ik heb inmiddels één truck erop zitten en de Rip Tape zit erop en zoals je kan zien heb ik twee kleine driehoekjes eruit geknipt omdat daar een A en een N in stond voor het simpel logo, dus die heb ik er even bij toegevoegd. Um, ik ga nu gewoon ook even de laatste truck erop doen en dan ga ik gewoon gelijk die eerste kickflip maken. Ik denk, weet je wat? Ik neem jullie gewoon direct mee. Um, dus nou ja, ik uh, ga hem gewoon verder in elkaar zetten. Ik was gewoon lekker een muziekje aan het luisteren. Dus hier komt nu eventjes een momentje dat hij versnelt en dan uh, zie je me terug als hij klaar is. Daar is hij dan. Holy shit. Oké. Okay. Ah. Oh, nu is het moment. Ik uh, vind hem sowieso heel tof nu die in elkaar zit. Maar hier komt hij, de eerste kickflip. Het is sowieso wel gek, omdat ik al heel lang niet meer winkelerwiels gebruik, dus dat is sowieso wel een beetje bizar. Maar alright, ik ga de camera eventjes verzetten. Daar staat hij. Het was even een gekloot, maar hij staat. Daar komt hij, de eerste kickflip met het almost normal boardje. Wow, let's go. Oké, okay, en kan ik ook first try keer twee flip? Schijnbaar niet. Maar damn guys, ik ben er zo blij mee. Ik ga hem denk ik toch maar wel even een beetje gebruiken. Ik heb uh, nu al 100% het idee dat ik deze joycott wielen eronder ga doen. Omdat ik merk dat hij nu heel erg licht is vergeleken dit boordje. En ik merk wel dat ik uh, zwaardere boordjes veel chiller vind. Dus ik ga deze wielen zeker even omwisselen op deze. Ook neigen deze een beetje naar groen. Dus het zal vast super vet passen bij dit boordje. Maar... Ik ben hier zo blij mee. One more time, Alex. Thank you very much for making this board. Dank je wel voor het maken van dit boordje. Ik ben er echt enorm blij mee. Maar ik ga er wel even een paar trucjes mee doen. Ik ga even kijken hoe het is. Mooi filmpje van maken. Verwacht ergens. In de komende tijd ook eventjes gewoon een trucvideo van deze setup. Maar dan waarschijnlijk met de Wheels. Dank jullie wel in ieder geval voor het kijken en voor de support. Want ik krijg super veel leuke reacties van jullie. Ik vind het superleuk om jullie te kunnen entertainen in deze tijd. En um, het is gewoon allemaal een beetje gek. Ik zie jullie graag bij de volgende video. En net zoals ik altijd zeg. Like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Later. Ooh